Hoofdstuk 26 Job Dit verhaal gaat over een heel rijke man. Hij heet Job. Job woont niet in Canaan en ook niet in Egypte. Job woont in het land Oes. En hij is de rijkste man van het land. Hij heeft nog meer kamelen, schapen en koeien dan Abraham en Jacob. Hij heeft ook kinderen. Zeven jongens en drie meisjes. Job houdt heel veel van de Heere God. Hij doet altijd wat God zegt. Hij zorgt voor de arme mensen. Ja, Job helpt iedereen die het moeilijk heeft. Op een keer mag de Satan, die boze engel, bij de Heere God in de hemel komen. De Heere God zegt tegen Satan, heb je Job gezien? Er is niemand op de wereld die zoveel van mij houdt als Job. Ja, zegt de Satan. Ik heb Job wel gezien. Natuurlijk houdt Job van u. U hebt hem ook zoveel gegeven. U hebt hem schatrijk gemaakt. En u hebt hem ook nog tien kinderen gegeven. Als Job arm is, zal hij heus niet meer zoveel van u houden. Dat zullen we dan wel eens zien, zegt de Heere God tegen Satan. Op een dag, als Job thuis is, komt een van zijn knechten hijgend bij hem binnen. Er is iets verschrikkelijks gebeurd, meneer, zegt hij. We waren met de ezels en de koeien in een weiland. Toen kwam mijn rovers aan. Ze hebben alle dieren meegenomen en de knechten hebben ze doodgemaakt. Ik kon nog net vluchten. Meteen komt er nog een knecht heigend binnen. En die knecht zegt: Meneer, er is iets verschrikkelijks gebeurd het omwerde heel erg. En toen zijn al hun schapen doodgegaan, er komt alweer een knecht binnen. En deze knecht zegt. Er is iets verschrikkelijks gebeurd, meneer. Er kwamen dieven naar het stuk land waar uw kamelen liepen. De dieven hebben alle kamelen gestolen. En dan komt de laatste knecht binnen. Hij zegt, Meneer, er is iets verschrikkelijks gebeurd. Uw kinderen waren aan het feest vieren in het huis van uw oudste zoon. Toen begon het vreselijk te stormen. Het huis waaide om en al uw kinderen zijn dood. Nu heeft Job niets meer, geen koeien en ezels, geen schapen en kamelen, hij heeft ook geen kinderen meer. Wordt Job nu boos op de Heere God? Houdt hij nu niet meer van God? O ja, Job houdt nog wel van de Heere God. Hij zegt, de Heere God weet heus wel wat hij doet. Hij heeft mij vroeger rijk gemaakt en nu heeft hij mij weer arm gemaakt. Maar hij houdt nog wel van mij en ik hou van hem. De Satan heeft niet gelijk gekregen. Nu Joep arm is, houdt hij nog ook van de Heere God. De Satan mag weer bij God in de hemel komen. De Heere God zegt tegen hem, zie je wel dat Joep ook nog van mij houdt nu hij arm is? Ja, zegt de Satan, dat is waar, maar hij is nog gezond. Als Job ziek is, heel ziek, houdt hij vast niet meer van nu. Dat zullen we dan wel eens zien, zegt de Heere God. Een poosje later wordt Job ziek. Heel erg ziek. Op zijn lichaam komen er allemaal vieze zweren. Die zweren doen pijn en ze jeuken verschrikkelijk. Job ziet er vreselijk uit. Hij kan niet eens meer in zijn eigen huis wonen. Hij zit ergens buiten in een hutje. En iedereen vindt hem een vieze man. De mensen lopen met een boog om zijn hutje heen. Job's vrouw zegt tegen hem, Ik snap niet dat jij nu nog van God houdt. God heeft jou alles afgepakt. Hij heeft je arm en ziek gemaakt. Maar Job zegt tegen zijn vrouw, Zo mag je niet praten. De Heere God weet heus wel wat hij doet. Een paar vrienden van Job komen bij hem op bezoek. Ze schrikken als ze hem zien. Die vieze, zieke man, is dat Job? Ze denken, hoe komt het dat Job opeens zo ziek is? Zou hij slechte dingen hebben gedaan? En ze zeggen tegen hem, Job, jij hebt vast slechte dingen gedaan. Anders zou de Heere God jou niet zo arm en ziek hebben gemaakt. De Heere God geeft jou voor straf al die nare dingen. Job, je moet tegen hem zeggen dat het je spijt van alle verkeerde dingen die je hebt gedaan. Wat is dat erg voor Job, hè? Hij hoopte dat zijn vrienden hem zouden troosten. Maar nu zeggen ze dat hij allemaal verkeerde dingen heeft gedaan. En dat is niet zo. Job wordt boos op zijn vrienden. Hij zegt: Dat is niet waar. Ik heb geen verkeerde dingen gedaan. Ik heb juist altijd iedereen geholpen. Ik hou van de Heere God. Maar waarom ik nu zo ziek ben, dat weet ik ook niet. Job raakt in de war van het rare gepraat van zijn vrienden. En daarom gaat Job nu hele domme dingen zeggen. Hij zegt tegen de Heere God, Waarom maakt u mij zo ziek en ongelukkig, heren? Ik hou van u. Ik heb geen slechte dingen gedaan. Ik heb altijd naar u geluisterd. Vertelt u me maar eens wat ik verkeerd heb gedaan. Dat is wel een beetje brutaal van Job, hè? De Heere God zegt tegen hem, Job, nu ben je brutaal tegen mij, maar dat is eigenlijk de schuld van je vrienden. Je vrienden hebben jou in de war gebracht met hun rare gepraat. Ik ben nu wel een beetje boos op jou, Job, maar ik ben op je vrienden veel bozer dan op jou. Job, ik weet heus wel wat ik doe. Ik weet alles. Ik heb alles gemaakt, de bomen en de bloemen, de grote en de kleine dieren en de mensen. Ik ben de baas over iedereen en ik zorg voor iedereen. Ik zorg ook voor jou. Ik weet wat goed is voor jou. En je moet mij vertrouwen. Nu begrijpt Job dat het niet goed is om aan de Heere God te vragen waarom hij zo ziek is. Want als hij zo praat, is het net of hij vindt dat de Heere God hem niet goed doet? Job zegt nu heel eerbiedig. Heren, ik heb er zo spijt van dat ik brutaal tegen u was. Wilt u het mij vergeven? En wilt u mijn vrienden ook vergeven dat ze verkeerde dingen hebben gezegd? De Heere God zegt, ik vergeef jou en je vrienden ook. Zie je wel dat Job ook nog van de Heere God houdt als hij arm en ziek is? De Satan heeft het helemaal mis. Job wordt weer beter. De zeren gaan weg en hij kan weer in zijn eigen huis wonen. Zijn broers en vrienden komen op bezoek. Ze geven hem allemaal wat geld. Daarvan kan hij schapen en koeien kopen. Na een poosje is Job weer rijk. Hij is zelfs nog rijker dan vroeger. Daar heeft de Heere God voor gezorgd. Job krijgt ook weer kinderen. Weer zeven jongens en drie meisjes. En Job houdt nu ook nog meer van de Heere God dan vroeger. Hij weet nu heel zeker dat de Heere God altijd voor hem zorgt.